Hallo ballonvrienden en ballonvriendinnen. We zijn gekomen aan videotutorial 44 al. Dit wil zeggen dat de makkelijke ballonfiguurtjes stilaan achter ons liggen. En dat we nu kunnen beginnen aan de mooie en knappe ballonfiguren. En vandaag gaan we deze motorfiets maken. Deze motorfiets hij is natuurlijk gemaakt uit enkele ballonnen. Maar echt zeer moeilijk is het ook niet. Dus ik zou zeggen, neem je ballonnen en laten we starten. Wat heb je nodig voor zo'n leuke motorfiets? Dat is een zwarte ballon 260. Een gekleurde ballon 260. Ik gebruik voor deze uh, de kleur mango. Je kan zelf kiezen welke kleur je hiervoor gebruikt. Twee grijze ballonnen 260. En een grijze ballon 160. Persoonlijk, ik heb geen grijze 160 ballonnen meer. Dus ik zal gebruiken vandaag deze 160 zilverkleurige. Verder heb je nog nodig natuurlijk je ballonpompen. De ballonpomp voor onze 260 ballonnen. En je hebt ook nog een aparte ballonpomp voor de 160 ballonnen. Maar deze vind ik hier niet meteen. Dus zal ik ook de 160 ballon opblazen met onze 260 pomp. Ook dat kan. We starten met onze mango kleurige ballon. Of een andere kleur natuurlijk. Om het even welke kleur je zelf verkiest. Knoop je ballon goed dicht. Laat een staartje over van ongeveer 4 tot 5 vingers. En zoals altijd, maak de ballon soepel en zacht, zodat deze makkelijker bewerkbaar is. We starten met een dubbele pinch twist. Gevolgd door een viervingerbubbel. Opnieuw een pinch twist. Opnieuw een 4 die we verbinden in de twee pinch twists Opnieuw een 4 die we verbinden in de ene pinch twist Duw deze bubbel door de twee andere bubbels. Zo, hoppapie, dan krijg je een mooi geheel. Hier maak je opnieuw een 4-vingerbubbel gevolgd door één of twee pinch twists dat kies je zelf en opnieuw een 4-vingerbubbel die we verbinden in het midden de rest van deze ballon hebben we niet meer nodig breek af en knoop dicht en deze dit deeltje van onze ballon wordt dus het zadel en de achterkant. Dan neem je je eerste grijze ballon, blaas deze op en laat opnieuw een 5 tot 6 vingertjes over aan het eind. Ziezo. 5 tot 6 vingertjes overlaten aan het eind. Knoop dicht. Maak je ballon goed zacht. Begint met een kleine loop. Meteen gevolgd door twee pinch twists. Dit wordt ons voorste wiel van onze motorfiets. Dit wordt het frame naar het stuur. Dus dit maak je zolang je zelf wil. Heb je graag een lang stuur, dan heb je een langere ballon. Heb je graag een korte stuur, dan heb je een kortere ballon. Ik kies voor ongeveer de lengte van een hand. Dus ongeveer een hand groot. Nogmaals, dit maak je zolang of zo kort jezelf wil. Deze bubbel die je nu net hebt gemaakt ga je verbinden in de twee pinch twists, dus eigenlijk de kant met de drie bubbels wordt de voorkant, de kant met de twee bubbels wordt de achterkant. Maak nu een drie vinger bubbel gevolgd door een pinch twist. Opnieuw een drievinger bubbel. Gevolgd door een pinch twist. En nogmaals een drievinger bubbel. En dit keer geen pinch twist, maar dit keer gaan we hem verbinden tussen onze bubbels. Zo, we hebben nog een flink deel over van onze ballon. Dus daarmee maken we nog een loop voor hier in de binnenkant van ons motorblok. Dus je maakt gewoon een loop. Even verbinden. Zo, en de rest breek je gewoon terug af. En knoop je weer dicht. En dat stukje kan je nog weg verbergen, straks tussen de motor. Het ziet er nog niet echt uit als een motorfiets, maar geen paniek, dat gaat zeker wel komen. Nu alles zo al een beetje op zijn plaats en dan hebben we dit resultaat. Nu gaan we dit motorblok nog eventjes herhalen langs de andere kant. Dus neem je tweede 260 ballon. De grijze uiteraard. Blaas deze op ongeveer iets meer dan de helft. Ziezo. Dat je echt nog 6 een, een, een tot 7 vingertjes over hebt aan het einde. Maak opnieuw je ballon soepel en zacht. En knoop je ballon hier in je... In je pins twist vooraan. Ik was even in de war, excuseer. En nu gaan we deze drie stappen herhalen. Dus je maakt opnieuw eerst een drie gevolgd door een Pinch twist. Opnieuw een drievingerbubbel, vingerbubbel Gevolgd door een pinch twist. En nu kan je zien dat je deze pinch twist samen kan brengen. Zo. En dan maak je opnieuw een viervingerbubbel. vingerbubbel Deze verbind je opnieuw met je achterkant. Nu gaan we alles op zijn plaats brengen. Breek de ballon nog niet af, deze hebben we met nog nodig. De lucht duw je dus naar binnen. Ziezo. Deze twee pinch twist kan je met elkaar verbinden. En deze twee pinch twist. Kan je ook met elkaar verbinden? Ziezo, dan heb je dit. Dan nog hier weer, voilà, alles mooi op zijn plaats gezet. Dus je hebt je voorkant, je motorblok, je achterkant en je zadel. Nu maak je hier een bubbel tussen deze twee bubbels en ga je de ballon verbinden in deze twee pinch twists. Maak hiervoor je ballon goed zacht. Deze bubbel hoeft echt niet stevig te zijn. Ziezo. Nu maak je een bubbel, gevolgd door twee pinch twists. groter, één. Tweede pinch twist. En opnieuw een loop, ongeveer even groot als onze eerste loop was. En de overschot breek je af. Hoppla. Ziezo. Dit hebben we. Dan neem je uw zwarte ballon. Was deze een klein beetje op. Dit hoeft niet veel te zijn. Knoop dicht. Maar goed soepel. Verbind in de twee pinch twists en maak een loop die rond je grijze loop gaat. En opnieuw verbinden. En zo, breek de rest van je zwarte ballon af. Dicht. Ik heb nu het eerste achterwiel gedaan. Ik heb nu de ballon laten leeglopen. Eigenlijk was dit niet nodig. Als je de lucht erin laat, kan je dit stukje gebruiken voor je wiel vooraan. Dus opnieuw dichtknopen. Opnieuw verbinden tussen de twee pinch-twists. Een loop rond je grijze loop. Ziezo. De rest breken we af en opnieuw gaan we het niet laten leeglopen, maar ik ga nog een klein stukje overhouden. Ziezo, hier knop ik opnieuw dicht. Hopla. Dit kan gebeuren. Gewoon eventjes herstellen. Rond je pensprijst. Zie je zo. En dan heb je eigenlijk al de basis van je motorfiets. Nu het stukje dat we overgehouden hebben, kan je gebruiken van achter als zitsteuntje of als rugleuning van je passagierszetel. Zie je zo. En dan hebben we eigenlijk enkel nog ons stuur nodig, dat we moeten maken. En daarvoor gebruiken we dus onze 160 ballon. Ik gebruik een zilverkleurige. Een grijze is natuurlijk mooier, omdat dit dezelfde kleur heeft als de motor. Je kan hiervoor ook een uh, gouden goed gebruiken, of mango. Je kan ook een zwarte gebruiken. Dit is natuurlijk hoe je het allemaal zelf een beetje wilt. Het stuur zelf is eigenlijk niks moeilijk aan. Dat zal je zo dadelijk gaan merken. Het stuur hou ik natuurlijk heel basis. Ziezo. Ik begin mijn stuur met een kleine bubbel, gevolgd door twee kleine pinch twist, of oortwist, zoals ze ook zeggen tegen een pinch twist. Dan maak ik mijn stuur zelf, de, de houding van, de, va, va, van het stuur. Uh, ook hier kan je kiezen hoe lang je zelf je stuur wil. Wil je een heel lang stuur, maak je je ballon langer. Wil je een heel kort stuur, maak je je ballon korter. Ook dit is zelf te bepalen. Ik maak een bubbel van vier vingers, 4 5 vingers. Ik doe het opnieuw een bubbel van 4 tot 5 vingers. 2 pinch twists. En dan houd ik het nog over het kortere stukje. Hier maak ik dan opnieuw een bubbel even lang als de eerste. Zo. En de rest van deze ballon hebben we dus ook niet meer nodig. Knoop dicht. En je stuur is klaar. En... Hopla. Foutje. Ik maak het heel even snel opnieuw. Zo. Met een pomp voor 160 ballonnen is dit natuurlijk veel eenvoudiger dan met een 260 ballon. Als je nog geen pomp hebt voor 160 ballonnen en je werkt vaak met 160 ballonnen, zou ik je toch aanraden om zo een pompje aan te kopen. Deze zijn niet duur, maar wel heel gemakkelijk om mee te werken. Zeker als je vaak met deze verfijnde ballonnetjes werkt. Als je dit doet met een 260-pomp, zorg dan ook dat je niet meteen te veel druk zet, want anders gaat je ballon heel makkelijk stuk springen. Dus voilà, zachtjes beginnen. Ziezo. Dus we gingen ons stuur maken. Ik begin even opnieuw. Dus zoals ik zei, een drievingerbevul. Gevolgd door een pinch twist. Gevolgd door nog een pinch twist. Het handvat. Nog een handvat. Een pinch twist, gevolgd door nog een pinch twist. Hopla. En terug een korte bubbel. De rest hebben we dus niet meer nodig. En breken we af. We knopen dicht. En nu hebben we ons stuur. gooi dit ongeveer in het midden. En dan heb je dit enkel nog te verbinden met je twee pinch twist vooraan. En dan heb je een prachtige motorfiets. Ik dank jullie voor het kijken. En ik zie jullie graag terug in de volgende video. En denk eraan, blijven twisten, lieve twistertjes. Tot de volgende keer. Ah.